De vijf redenen waarom mensen naar Mobile Vikings overstappen. 1. Elke maand de laagste prijs. 2. Ongeziene klanttevredenheid. En de overige redenen, ja die ontdek hieronder.